het to niet. Nee, deze gaat ja, eten. Appeloesers! Hé, hey, Joyce! Kom maar Joyce! Hé, hey, Black Jack! Kom maar Black Jack! Oh, Black Jack! Kom maar! Aan de bel komt ook, ja. Maar een roosje, dat is ja. eigenlijk roosje is niet zo snel. Maar ze is wat er baas. Goed zo, Joyce. Oh, Joyce, kom maar Joyce! Oh, Joyce, kom maar Joyce! Goed zo, Joyce! Hey Joyce! Goed zo, Joyce! Hey Black Jack, kijk eens Blackjack! Kom maar Joyce! Hey Blackjack! kom maar Joyce! Oh, Joyce, kom maar Joyce. Hé, hey Blackjack. Goed zo. Ik ga naar boven, met de wortels en de andere lekkers.